In deze video laat ik zien hoe je in Microsoft Teams favorieten kan gebruiken en hoe je kanalen kunt volgen. Standaard wordt een team, wanneer het wordt aangemaakt, toegevoegd aan jouw favorieten binnen Teams. Maar het kan best zijn dat er teams tussen zitten die je een tijdje uh, gebruikt en dan niet meer echt nodig hebt. Zo'n team kan je dan eigenlijk uh, ja, kan je de favoriete status van ontnemen, zodat die niet meer in je totaaloverzicht uh, bovenaan staat. Je ziet ook hier het pijltje, daar staat favorieten. Dus eigenlijk zijn al deze teams zijn favorieten. Is er nou een uh, team bij waarvan ik zeg, van, nou deze hoef ik eigenlijk niet meer te volgen, dan klik ik op dat, uh, die drie stippeltjes achter de naam en dan zeg ik favoriet verwijderen. Op dat moment komt dat team niet meer in mijn hoofdlijstje te staan, maar moet ik hem eerst terugvinden onder het kopje. Meer. en zo zou ik dus ervoor kunnen kiezen om meerdere van deze teams uit mijn favorietenlijst te halen ze zijn er dan nog steeds ik ben nog steeds lid ik heb alleen ze niet meer in het totaaloverzicht bovenaan staan en dat kan ook vooral handig zijn als je heel veel teams hebt waar binnen je moet navigeren verder is het ook nog mogelijk om kanalen wel of niet te volgen klik ik bijvoorbeeld een bepaald kanaal open dit is het kanaal algemeen. Dan kan ik hier kiezen voor volg dit kanaal. Op dat moment zullen de meldingen die in dit kanaal worden gedaan, dus de gesprekken die worden gevoerd, uh, die zullen dan terug te vinden zijn onder mijn activiteitknop. Uh, zodat ik in ieder geval altijd op de hoogte blijf van de laatste stand van zaken binnen zo'n kanaal. Wil ik dat niet meer, dat volgen, dan klik ik nog weer op die pijltjes en ik kies voor dit kanaal niet meer volgen. En dan is het weer ongedaan gemaakt. Datzelfde geldt ook voor de favorieten. Wil ik dit team toch weer aan mijn favorieten toevoegen, ik klik weer op die pijltjes en ik kies favoriet. En hij staat weer bij mijn lijstje.